Supplementen. Gebruik jij ze al? Wij zijn een groot voorstander van supplementen, omdat we bij puur huid werken met behandelingen om de huid op een natuurlijke manier te verjongen en dus nieuwe cellen, nieuw collageen aan te laten maken. Dus we vragen net wat meer van de huid dan normaal. Hoe meer dit proces van binnenuit wordt ondersteund, hoe mooier, steviger en stralender de huid zal worden. Er zijn drie supplementen die de huid, voor de huid heel belangrijk zijn. en die we via voeding meestal net niet voldoende binnenkrijgen. omdat onze voeding tegenwoordig helaas veel minder vitamine en mineralen bevat. dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Vitamine C is een van de belangrijkste vitamine, want die zorgt namelijk voor aanmaak van nieuw collageen. dus om de huid langer stevig te houden. Omega 3. Uh, is ook een heel uh, goede, want dat is namelijk het goede vet dat zorgt voor de bescherming van onze cellen en om de huid soepel te houden en ook het vochtgehalte beter uh, vast te houden. En het meest intensieve supplement tegen de huidveroudering is de Collagen Energy. Dat is een complex van uh, 27 ingrediënten die samen zorgen voor de aanmaak van nieuw collageen en elastine. Wat onze huid stevig houdt, het vochtgehalte verbetert en de huid een boost geeft om nog meer te gaan stralen. Je kunt hem toevoegen aan een glas water of um, in een smoothie of aan de yoghurt. Net wat je eigenlijk zelf lekker vindt. En zo iedere dag innemen. Nou, en Je kunt hem toevoegen aan een glas water, een smoothie of bij de yoghurt. Net wat je zelf eigenlijk lekker vindt. Proost!